Naast elementen kent de html ook attributen en het eerste attribuut waar we naar gaan kijken dat gaan we plaatsen in het eerste element, in het element html. Om een attribuut te plaatsen ga je om te beginnen naar de openingstag van een element, want attributen staan altijd in de openingstag, nooit in de sluittag. Je plaatst de cursor dan na de naam van het element dus in dit geval html. Je plaatst een spatie en daarna komt de naam van het attribuut. Voor de taal is dat lang, van language. Na de naam van het attribuut komt een is-teken. En daarna komt de waarde en die waarde die staat tussen aanhalingstekens. Je ziet dat brackets hier al een heleboel waarden aangeeft. Hij herkent het attribuut en geeft dus aan welke waarden er hier allemaal mogelijk zijn. Let op dat dat niet altijd volledig zal zijn. Hier blijft hij bijvoorbeeld naar de i. De lijst is blijkbaar beperkt. Blijft hij hier als teken. En het zullen ook niet altijd de juiste waarden zijn die brackets aangeeft. Dus ga daar niet 100% van uit. In dit geval is onze taal Nederlands en we moeten daarvoor een algemeen erkende afkorting hebben en dat is NL. We hebben nu een attribuut geplaatst met een waarde. Elementen kunnen ook meerdere attributen hebben. In dit geval plaats je na de waarde van een attribuut eerst weer een spatie en daarna de naam van het volgende attribuut met waarde erbij. In dit geval heb ik dus een ID met de waarde A1 erbij gezet. Op zo'n manier kun je dus een in principe onbeperkt aantal attributen bij een element plaatsen. Het attribuut zegt iets van het element waar het in staat. Dat moet duidelijk zijn. Het is een extra informatie die je wil opgeven. De volgorde van attributen maakt niet uit. Ik haal deze weg want die heeft geen functie. Het language attribuut wordt heel erg aanbevolen om die altijd in je HTML tag te plaatsen. Omdat het namelijk van belang kan zijn voor apparaten die pagina's vertalen of apparaten die pagina's voorlezen. En het is dus belangrijk voor de toegankelijkheid.